We hebben bijzonders gekocht. Wij of ik? Jij. Yes. We hebben een gorilla gekocht. Waar? Ah, nee. Uh, dat is voor de camera, waardoor. Hopelijk blijft de camera nog niet staan. Ja. Uh, Waarmee we nu zonder onze handen te gebruiken de camera kunnen uh, vastzetten. Ze dus zit nu om mijn moeders telefoon ingewikkeld. <laughs> Vandaag weer naar een paardstoel. Gaan we buitenrit? Gaan we Blondie terugbrengen naar de Arkhoeven? Ja, we gaan eerst buitenom stappen. Bij ons is het veel makkelijker buiten rijden dan bij de Arkhoeven. En Blondie hoeft nog even niet zoveel, omdat ze het heel druk gehad heeft de afgelopen uh, drie weken. En de afgelopen week heeft ze dan vakantie gehad. <laughs> ja, met de zadelmaker, inentingen en de hele rattenplan. Ja. En dan nu gaan we dan met haar onder het zadel wel gewoon lekker stappen buiten. En met het even gezellig met z'n tweetjes. Ja. En dan, daarna gaan we de trailer pakken en dan terugbrengen naar de Art Hoover. Je moet wel in beeld blijven, Tess. Ja, precies, in beeld. <laughs> we moeten nog even winnen aan onze gorilla. Ja. Oh, ja, ik ga naar Blondie. Ik ben een beetje hyper. Ik heb net een TikTok hier opgenomen en het ging heel goed. Dus kijk even op ons TikTok account. Dat was de TikTok van met Alice, Blondie, Verona, mijn drie lieve diertjes, en Ja. Ik ga maar eens zadelen want ik ben hier al veel te lang. Het duurde even voordat ik de goede had. Donnie in de kapselsje. Kom maar, ga niet te boven staan. Donnie heeft verschillende soorten haarstijlen. Uh, zo naar één kant. blondie. Of naar de andere kant. ook weer gehad. Lekker gereden. Oh, sorry, Veroem. Ik heb een onwijs gave zweep van iemand even gejat. Ik leg hem zo terug. Dat is een doemaar zweep. Er dus zullen heel veel mensen helemaal niet weten wie doemaar is, maar zoek maar op op YouTube. Vroeger, oh, fan. Ja, echt wel. Um, nou, we ga nu afzalen. Ga ik de trailer erachter gooien. En dan gaan we blondie verhuizen. Tijd om de trailer te pakken. staal weer in. Nou, volgens mij is ze weer erg blij om het te zijn. We nou Tess, leuk dat je weer terug bent. Leuk dat jij weer terug bent. Ja, ik Hoe heb. Hoe was je? Oké, dit is Just. Je, je wordt aangerand, kier. Kier. Uh, kier. Sorry, dit is Kier. En Kier die uh, vind ik heel <laughs> leuk om uh, met camera te spelen. Oké, okay, ga we verder. Sorry. Hoe was het op vakantie? Ja, was heel leuk. We hebben een hoop uh, leuke dingen gedaan en. Uh, Echt uitgerust weet ik niet of we dat zijn, want we hebben veel gezwommen en veel in, de, in van die klimtoestellen. En uh, hier, even serieus. <laughs> um, nou, we waren natuurlijk al uh, een heel eind op weg, dus dat hopen we nu vooral... Uh, hier moet we eigenlijk een foto van maken. Ja. Dit hopen we eigenlijk zo uh, voor te zetten. Ja, snel, anders doet hij dadelijk zijn hoofd weer af. Slaap! Oh, daar ga ik weer even zijn hoofd op je moeder leggen. Ja, nou, ik, ik heb een Vraag maar verder. Dan heb je ja. je telefoon paraat. Is raad gebeurd, dan, uh... ja, okay. En zodra het gebeurt, dan. Ja, oké. Uh, nou, We waren natuurlijk al heel eind op weg. Mm -hmm. En dat hopen we eigenlijk zo uh, voor te kunnen zetten. Mm -hmm. Om je daar, uh, ja, om weer die stijgende lijn omhoog natuurlijk vast te houden. Ja, vandaag uh, was een beetje mijn rodeo ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Snel, snel, snel. Zo, net Vandaag was het een beetje mijn rodeo-pony, ja. dus uh, ik hoop dat het nu beter gaat. Ja. Dit is Kier. Kier is vier. En uh, Kier is uh, onder het zadel nog niet de allermakkelijkste, maar het is wel een van de grootste knuffelkonten hier op stal. Nou moet ik wel zeggen dat hun volgens mij alleen maar knuffelkontjes... Ja, ja, ja, ja. Uh, hoe noem je ja. dat? Knuffelkontjes fokken. Uh, ja, wat, wat je daar dan mee moet, ik weet het niet, maar... Het is wel liefde. Ja, het is wel liefde. Of hij is gewoon, wijsdominant, dominant, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, dat vertellen we er dan maar gewoon niet bij. Zo, het is vandaag zondag. Ik heb vandaag een proefje gehad met Vrona. Wil je zien hoe dat ging, kijk dan de zondag video, dat is morgen. En uh, ik heb ook de F1 voorgelezen, dus ik heb hier een lekkere lekker yes. Ik kreeg van Margriet, daar ben ik wel heel erg blij mee. En uh, we gaan nu naar de Arkenhoeven toe. Daar zijn ook wedstrijden bezig. Maar ik ga gewoon rijden. Op lontje. En uh, de dame gaat er ook nog even op. Ja. Uh, yeah. ah, nou, Wat zie ik daar ah, mooi oh. opnieuw staan. Oh, is het oh. ja, is ja, ja, ja. Zo, we zijn nu alleen. Iedereen is weg. Dus we stonden hier eerst met z'n vijven. En nu Blondie en ik met z'n tweetjes. Eigenlijk ik in mijn eentje. En eigenlijk, oké, okay, als we iedereen moeten vertellen, dan hebben we vandaag. Maar in ieder geval van Just, Blondie en Kier, weet ik het, en Mandone. Dus uh, ik ga Blondie nu even poetsen. Hm? Dus eigenlijk zijn we met z'n zessen. Zo ja we wel de is weer aan het rijden, blondie omdat ze even moeten weten wat de bedoeling is en daar rijdt een hengst in de bak en dat vind ik een beetje eng. Dus, uh... We even tranen met tuiten, want ja. Prinses is gehackt en Hart voor Paarden was uh, bijna gehackt. Ja, er zat nou, al een nieuwe eigenaar aan vast. Ja, het zou kunnen dat uh, Prinses nu nog steeds gehackt is. Oh. in ieder Dus we zijn toen ook wel gestopt met uh, opnemen, want zelfs bij mij liepen de tranen over mijn wangen. Ja, mij want ook. als uh, mijn kanaal gehackt wordt, dan moeten dan... we paarden. Dan, uh, dan kunnen we gewoon niet meer verder. Dus dat had wel echt een grote. Nou ja, er zijn altijd oplossingen. Dat weet ik, maar op dat moment voelde het alsof er geen oplossingen waren. Ja, als mijn Geluk uh, broer en mijn vader niet ja. waren geweest, dan was deze video nooit online gekomen. Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, zowel Altwin als Rick zijn met de boel aan de gang gegaan. Zijn er nu nog steeds mee bezig. Zijn al een paar uur bezig. Ik kan helemaal nergens meer in. Ik kan nee. helemaal niks meer. Ik kan zelfs mijn agenda niet meer zien. Dus, uh, nou ja... Het wordt opgelost, maar kan je vertellen, het was, het was geen zijn. leuke afsluiting van de dag. Nee. Maar nu gaan we naar huis en eten en verder met het hele hekverhaal. Nou, Tess is al op de Arkenhoeven. Ik moest nog even spullen halen. Dus ik ga weer naar de Arkenhoef. En Ik weet niet meer precies wat we allemaal gezegd hebben gisteren, maar... Um, ons kanaal is gehackt. Uh, om te beginnen zijn we prinsessenhaartjes op dit moment kwijt. En die is overgenomen door iemand. En die, uh, die inkomsten hebben we dus ook niet meer voorlopig. Uh, ze hebben het kanaal uh, gebruikt om een of andere bitcoin-achtig iets livestream te doen. Godzijdank kwam Rick daarachter en die heeft die livestream via Reddit plat kunnen leggen. Dan nou, zal jullie dat misschien niet zoveel zeggen, maar dat is een internet community. En uh, zijn zowel Rick. Voornamelijk Rick, maar ook zeker mijn man, heel erg hard bezig geweest om de boel uh, terug te krijgen. Nou, bij prinsessenhaartjes is dat dus niet gelukt. Hart voor paarden schilderde het negen minuten. En anders hadden wij ook hart voor paarden kwijt geweest. Maar omdat Rick dus al bezig was met prinsessenhaartjes, zag hij het gebeuren bij hart voor paarden. En heeft hij dat kunnen, uh, hoe noem je dat, kunnen voorkomen. Nou, ik kan je vertellen. Ik ben zelden zo uh, verdrietig en blij tegelijk geweest, ik heb weinig, uh, ik heb weinig uh, zoveel paniek gevoeld. Want op het moment dat wij ons kanaal kwijt zijn, dan houdt voor ons natuurlijk best wel uh, alles op. Uh, de, de inkomsten van YouTube zorgen er deels voor dat wij de paarden kunnen bekostigen. En als wij dat dus niet meer hebben, dan, uh, ja, dan hebben we dus een serieus probleem. Nou goed, Rick heeft in ieder geval hard voor paarden kunnen redden van het geheel, dus daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. Uh, neemt niet weg dat we op dit moment prinsessenhaartjes dus niet meer hebben. Uh, daar hadden wij nog steeds inkomsten van. Omdat wij uh, drie, vier jaar lang video's daar gemaakt hebben over haartjes en over allerlei uh, haarstijlen. En ja, die video's die lijken er nog wel te zijn, maar die zie je niet meer. Dus ik denk dat alles op privé gezet is. En ja, wij kunnen dus niet meer, uh, niet meer op dat kanaal nou moet ik zeggen dat wij gewoon dubbele authenticatie aan hadden staan en uh, ja echt wel voorzichtig zijn met onze gegevens maar zo makkelijk kan het dus gaan uh, ik heb con direct, direct contact opgenomen met uh, google voor support dat hebben we dan ook gekregen maar hun konden dus niet die livestream op uh, de zessenhaartjes uh, dus plat leggen of stoppen. Dus dat was een beetje raar. Maar goed, dat kon dus blijkbaar niet. En nu ligt er dus een verzoek bij YouTube om ons, ons kanaal gewoon terug te geven. Wat ik zelf het vreselijkste hiervan vind, is dat iemand dus in staat is om in een nou ja, korte periode uh, mijn kanaal te stelen. Gewoon echt te stelen. En ja, ik ben daar best wel heel erg van ondersteboven. Tessa was er ook heel erg van ondersteboven. Maar um, ja. Dat kan dus. En vraag me niet hoe. Want nogmaals, ik heb dubbele authenticatie aanstaan. Dus in principe had ik een, een sms'je moeten krijgen. Die heb ik niet gehad. Hoe ze het voor elkaar gekregen hebben, daar heb ik inmiddels wel een idee van. Maar uh, dat ga ik niet met jullie delen. Want ik wil helemaal niemand op ideeën brengen. En mensen die dat kunnen, die hebben die ideeën vast al wel. Maar ik wil het in ieder geval niet de wereld in helpen. Dus dat ga ik sowieso uh, Daar ga ik niks over zeggen. Maar ik kan je vertellen dat... Uh, ja, ik, uh, ik in tranen uit uh, gebarsten ben. En uh, ja, daarmee Tessa natuurlijk ook wel uh, heel erg verdrietig werd omdat uh, zo'n vakje je moeder ruilen, dat gebeurt niet zo vaak. Maar goed, uiteindelijk valt de schade enigszins mee in de zin van dat Hart voor paarden nog van ons is. Uh, de schade is wel behoorlijk bij prinsessenhaartjes. Maar goed, we moeten nu afwachten wat er met Google geregeld kan worden. Of die daar iets in kunnen betekenen, maar hopen van wel. Ja, en dan uh, gaat het leven weer verder. En dat klinkt heel raar, maar het voelt echt... Ja, ik denk dat het hetzelfde voelt als erbij bij je ingebroken wordt. Ik had een rotsvast vertrouwen in alles wat wij deden om voorzichtig te zijn. En erop te letten en uh, de beveiliging hoog te houden. En het heeft niet gewerkt. Dus het is alsof je je hele huis op slot hebt gehouden, alle ramen en deuren gesloten hebt en een of andere super inbreker toch gewoon in je huis binnengekomen is. Uh, ik heb vannacht amper geslapen. En uh, ja, ik ben gisteren maar ook vandaag behoorlijk misselijk van het geheel. Ik kon zelfs niet meer in mijn agenda omdat Rick me overal uit moest gooien. Omdat waarschijnlijk het bij mij vandaan komt. Nou ja, bij mij vandaan komt omdat waarschijnlijk mijn account gehackt is, niet zijn account en hij is ook uh, eigenaar dus uh, ja dat moest vandaag allemaal natuurlijk weer opgelost worden dus al met al was het heel heftig en ben ik nu heel erg moe maar ik wil het toch met jullie delen omdat sommige jullie van jullie haartjes kennen en zich af zullen vragen wat is er gebeurd maar ook omdat het iets is wat heel erg heftig is en daardoor ja we gisteren de video's ook verder niet meer opgenomen, we zijn eigenlijk gestopt uh, met opnemen, we hebben er wel iets over verteld, maar dat was het. waren ook niet echt in staat om er al iets over te zeggen. en uh, ja, dat is dan gewoon ineens een gat in de weekvlog. dus uh, nou ja, goed. vandaar dat we dus, dat ik het toch allemaal even uitleg. en dan weten jullie ook wat er aan de hand is en wat er gebeurd is. inmiddels ben ik gearriveerd op de arkoehoeve en we zijn wat laat, want het ging allemaal niet zoals het moest gaan. Dus Tess is dan? ja omdat ik uh, spullen moest halen zo, maar goed maakt niet uit. Neem niet weg dat Tess zich nu aan het omkleden is en stro uit de broek aan het halen is, hoe dat dan daar gekomen is, dat weet ik niet. Maar daar gaat eerst rijden heb ik begrepen en dan ga jij rijden toch? Je wel, ja. ja precies, nou misschien even opschieten want dan kunnen we kunnen wat gaan doen. Op vakantie zijn Tess en Blondie weer terug. Ik heb Blondie zelf gisteren eventjes gereden. En dan gaan we vandaag kijken hoe we jullie het samen weer doen. En of ja. jullie van de week nog hebben geoefend. En hoe dat is gegaan natuurlijk. hè? ja. En? We hebben maar twee keer geoefend. Oké, okay, nou dat is ook goed. Dat is twee dagen geleden. Ja. Uh, was... Nietje, ben je al proefje gereden? Ja. Oh. Ik zeg toch ook twee keer. Sorry, ik hou ja. om rond. Noem je me dan anders. Toen was het echt heel druk en een beetje wilderig en had ze de wind in haar hoofd. Ja, ja. was ook een beetje frisser hè? Ja, dus toen heb ik het geprobeerd en ging het best oké. Okay. Oké. Okay. En vorige week zondag, uh, niet afgelopen zondag, maar zondag, ja, ja, ja. Uh, heb ik een vroegje gehad ja. en die ging echt heel erg goed. Ja, ik heb ook de filmpjes gezien hè. Nadat je had gestart had mama de filmpjes naar me toe gestuurd en heb ik samen met Steve even gekeken en uh, nou echt hartstikke goed wat je deed. Je zag ook een paar keer dat hij wat spannend vond. Dat je mooi zijn neusje wat naar binnen hield. Dus dat we ook wel allebei uh, een soort vonden dat, dat wat we jullie tot nu toe geleerd hebben. Dat je dat ook, ja, als je al mooi deed, in ieder geval deed proberen. ja Nee, was hartstikke goed. Ga lekker aan het werk. Oh, ja. ja. Moet je de eens lekker op maten en dan ga je lekker stappen. Dat is wat scheef, Zo, hou mooi recht tussen die ringvingers. Goed zo, Tess. En als ze gaat wiebelen in haar mond of de hoofd, een beetje naar voren rijden. Goed zo. Ja, rij maar door. Weet je precies voor die uit. Ja, goed zo. Goed zo. Hou mooi recht. Haar neusjes is iets te veel naar rechts. Juffer. <lacht> Lekker scheef. Kijk het makkelijkst. Goed zo. Hou recht. Ja, en weer een beetje naar voren rijden. Zo, dus liever dat jij voelt dat je zou een beetje langzamer dicht moeten rijden. Als dat je constant een je moet er vooruit helpen. Goed zo, ja, ja. Hou recht, hou recht. Maak gebruik van de voorwaartse energie. Kom maar, hou ze recht, hou ze recht, hou ze recht. Goed zo, nou kun je een klein stukje wijken van je rechterbeen. Probeer maar gewoon. Goed zo. Ga jezelf een hand veranderen, Tess. Oké, goed zo. En hou dat bit mooi stil, hè. Hou dat bit mooi stil. Ja, blijf gas geven. Goed zo. Ja, reactie aan je been. Dus als je been geeft, dan voel jij dat die tassen groter worden. Ja hoor, goed zo. En dan, ja, je wordt niet boos, je wordt niet kwaad, je gaat niet trappen. Je geeft gewoon een beetje gas bij. Goed zo, test. Zo van Hans veranderen. Het is vandaag, oh, dinsdag. De hele drukke dag. Uh... Ik had vanmorgen een meneer over de vloer van e-commerce café. En ja, daar heb ik een podcast mee opgenomen. Dus dat was wel heel gaaf. Zeer anders. Wel heel erg gericht op uh, de uh, zakelijke markt. Maar wel heel leuk om te doen. Daarna uh, ja, moest ik natuurlijk gewoon, gewoon werken. En ik had nog een heel leuk gesprek met Ann-Marc Koppen. Zij is met Bas de Recht. Uh, samen een uh, team uh, van Dressuur. En daar gaan we binnenkort een keertje heen. Dus daar zien jullie later meer over. En Koos heb ook nog aan de lijn gehad, dus dat was ook heel leuk. Tess die moet daar werkstuk maken. Dat gaat over telefonie, dus dat is ook wel, ja, die moet ze gewoon maken. Dus die is nu niet mee naar Middelhof, maar we gaan zo wel naar de Arkenhoeven. Naar Blondie natuurlijk. En dan ligt hier een Riek voor mijn box, Ik weet ook niet precies. Maar dat hoeft voor mij dan weer niet zo. Uh, spullen gepakt. We gaan ze zoeken naar de zoek maar zo werkt het leven niet vooruit. Ik zoek het niet uit. We gaan toch gewoon wat doen. Ja. Oké, okay. ik ben in het donker, dus jullie kunnen me amper zien. Maar zo is het leven wel is. Uh, ja, dit allemaal weer langer, want ik moest bellen. Dat is wat ik doe. Ik moet soms gewoon doorwerken zet jullie zo meteen even op de bakrand, kun je even meekijken. En dan gaan we straks nog even naar de arphoeven. Er is niemand! Dus de hele pak heb ik voor mij alleen. Hoe gaat het toch? Uh, ik zet jullie even in de hoek. Uh, en dan uh, kunnen jullie even meekijken. Het is koud en het is donker, dus ik heb even afzadelen niet gefilmd. Maar jullie hebben gezien dat ik een, een stapoefening gedaan heb. Die duurde best lang. Ze is maandag ook geënt, dus op zich is het wel lekker voor om even. Uh, alleen maar te stappen. is vandaag natuurlijk dinsdag. Dus dan moet je ook niet zoveel willen. Dus we uh, hebben dan. Hallo, normaal niet zoveel gedaan. Uh, ik ga nu test halen naar de Arkoe. Hallo, het is donker. Um, ik ben op de. Nee, ik ben op de Arkoeven. Hier is Yui. Schatje. Oh, je bent al een geweest. Oh, lekker. Um, ik ga hem nog niet vannacht noiseren. Hoe vind je? Ja, ik ben heel ver weg. Want doden. Kijk, dit is het veulen van hier. Maar uh, ik ga hem nog niet vannacht noiseren, dus ik ga haar even opschrijven. Dus dan zie ik jullie uh, zo weer. Oké, okay, moeder was wel sneller dan ik. Dus ik uh, ben opschreven voor over een half uurtje. Pinky, oh, Ja, ik ken hier inmiddels het naam, hè? Het is vandaag, ik moet even nadenken hoor, woensdag. En uh, vandaag gaan we naar de alcohol toe. Ik ga met Blondie in de les. En gisteren konden we niet verder filmen, want het kaartje was ineens leeg. Nee. En uh, gisteren konden we helaas niet meer verder filmen, want het kaarsje, ka kaartje... Dat is helemaal vol, dat is dat ding wat in, in, in de camera zit, wat al onze video's opslaat. Ja, die was, en het uh... probleem was dat ik dus niet het knapje erin gedaan had met het lege kaartje. Ja, Hoe hebben... ging het longeren? Longeren ging best goed. Best goed, of ging het goed? Of het hoofd uh, uh, te leren? Of, uh... ja, het ging best goed, want uh, Blondie die vond de voetbaljongens en uh, meisjes vond erg eng. Uh, want daar waren meisjes bezig, daar waren jongens bezig en daar stonden paarden. Dus het was allemaal reuze spannend en in een hoek lag ook een pion. Oh. Dat, dat is echt heel spannend. Dus uh, toen heeft ze denk ik tien rondjes heeft ze rond me gegalopeerd uh, boeken boek, <laughs> het, het vond echt heel spannend. Het was wel heel schattig, maar ook wel een beetje raar. Oh, wel een beetje raar. Um, en daarna ging het eigenlijk best wel heel erg goed. Ik, um, ik zeg echt heel veel umbeel. Ja, dat is echt gezien. Ik ben er weer. En ook in deze donkere stal. Maar iedere keer willen we net als maandag weer, en dat die achterbenen grote stap. Grote stappen in het achterdoen. Grote stappen in het achterdoen. Grote stappen in het achterdoen en zo recht mogelijk aan de voorkant. Rechter naar spiegel. Ja, het wordt. Dat is wel weer een puzzel, hè? Nou, dat is dat je de boel hoor. En gaan weer even. Bij de bij. Ja. Ja. Heel goed. En steeds weer voelen rood stap rood stap rood stap nou twee teugels tegelijk ja en dan doe je daarna weer minder hard knijpen ja en hou in de gaten hè. als je nou weet dat ze daar bij de eet iedere keer een beetje uit willen vallen naar buiten dat je dat het van tevoren ingrijpt hou mooi recht hou mooi recht braaf meisje goed zo het is helemaal niet zo eng als je denkt ja en dan ga je let op hè want hier is zij niet aan het opletten zo, daar is uh, met hele andere dingen bezig. Ja, en dan ga je de volte een beetje kleiner maken. Ga de volte maar eens een beetje sluiten. Goed, zo ga je eerst naar... Dus het hoeft ook niet dat je in één rondje meteen bij mij of meteen rijdt, hè? Dat je elk rondje een hoefslag gaat verkleinen. Hou maar en kuiten bij als het scheef wordt of niet opletten, Dan mag je wel weer een beetje gas bijgeven. Liever je duimen naar buiten als je duimen naar binnen. Ja, keurig. Heel goed, heel goed. Zo, ja, keurig. Ja, kom maar naar voren. Ja, blijf maar rijden, blijf maar rijden, blijf maar rijden. Goed zo, goed zo. Maar probeer die hals niet kort te maken, hè. dat doe je nu heel mooi. Dat je wel mooi lengte in die hals houdt. Zo, ja, heel erg mooi. Heel erg mooi. Ja, toch voel je dat ze jou mee blijft nemen. Daar, ja. Dat ze niet ontspant en meteen een beetje lui wordt, hè. Heel goed. Twee teeljes tegelijk in laten werken. Blijf maar rijden, blij maar rijden, blij maar rijden. Ietsje minder de neus naar rechts, Tess. Ja, goed zo, goed zo, goed zo. Zo, ik heb les gehad in de buitenbak. Um, ik zeg buitenbak erbij om het te benadrukken. Maar ik vond het een beetje spannend en ik ook wel. Ik vond het ook heel lastig. Dus vandaag wou ze echt niet luisteren naar links. Want Donen heeft ook wat te, te zeggen. Maar ze voor mijn gewoon vandaag echt niet luisteren naar links. En uh, ik heb geprobeerd om het op te lossen. Het is wel een beetje gelukt. Maar er moeten nog kleine, kleine frutseltjes bij. <laughs> Uiteindelijk is het allemaal wel een beetje gelukt. Ga weer blondie afzadelen en dan ga ik met Verona naar de springles of en als cameravrouw zie je er dan zo uit omdat Maldona besluit om gewoon in je aura te zitten, je pet af te gooien. Dat dus? Hallo Maldona Ze is wel heel lief hoor. Ik ga automatisch zachtjes praten als ik niemand zie. Ik heb mijn cap en sporen meegenomen. Nou liever, is het. Ik ga de hoefjes uitkrabben, uh, deken eraf halen en dat soort zaken. En uh, dan wacht ik even op mijn moeder. Zo, kijk hoe handig. Mijn zadel is gepakt door mijn hele lieve moeder. We hebben weer, uh, we hebben Alice vandaag meegenomen, want we gaan naar de studio toe. We gaan vandaag een unboxing doen. Als het goed is hebben jullie die al gezien. Op Instagram. Op Instagram. Van... Ja, we laten hem meelopen. Ja, we meelopen. La we laten we meelopen? Ja, we laten die camera gewoon meelopen. Dat is het leuk voor iedereen die niet op Instagram zit of geen Instagram heeft. Ja, ze dus kunnen jullie ook een stukje zien. Uh, Doggy is er ook bij. Wat ik wel graag dat ze meeging. Was lekker is, lekker gezellig. Nee, uh, yeah. Ja. Ik ga even vertellen waarvan maar gaan we gaan unboxen. Dat heb ik al gezegd. Van... Niet? Jawel. Echt? Ja? ja? Ik heb het niet gehoord. Oh. Van? Van Ja. Zo, leuk dat jullie ja. kijken naar deze video of deze livestream. Uh, ik ga vandaag deze uh, doos van Monter nu. Oh, dat werkt niet. Het is dus van Montar zoals jullie zien. En we zijn heel benieuwd. Ja, ik ook. Ik ben mega fan van Montar. Ik ook. Ik vind de training echt zo fijn altijd. Het zit ook en echt lekker. Van, ja, het lijkt wel mooi. Kijk. Heel erg Hier staan, staat Montar de hele tijd. Uh, Montar en dan het logo. Oh, sure. Ja, deze is dus van mijn moeder. Tadaa! Mijn hele mooie trui. En deze is ook verleden in het um, Deze is roze met grijs en rood. Oh, roze vind ik mooi. Dat weten jullie waarschijnlijk ook. Ik uh, draag zelfs de vesten van mijn moeder omdat ik roze wil. Oh, iedereen vindt het wel heel mooi. Hij is, hij is ook ook echt, echt heel, heel mooi. Af. Dit da -da. is. De... Oh, hij staat echt leuk. Is het die trui? Ja, de kleuren staan, je, die staan je ook echt leuk. Oh. Een XS! Oh, die is voor mij! Ja. ja! Volgens mij is dit een trui. Dat kan ook. Dat is wel een nadeel, want ik zie een niet meer als je laat fiets verteld. Ook okay, weer it in Italy. Dat is eigenlijk het, uh, het shirt dat ik heb, maar dan in twijfel. Oh, dat is een hoodie. Oh, die is leuk. Oh. <laughs> is die zacht? Nee. Ja. Okay. En dan? En het laatste in de doos. Voor jou, voor mij. Oh, niets. We zijn zo klaar. <laughs> ik de livestream gehad ik heb uh, daarvan ook mijn trui van Monter nog aan het is dus de blauwe want daar zit de capuchon bij <laughs> oké okay, dat gaat even iets lastiger dan ik had verwacht dus ik zet jullie even neer op Joey's uh, etens, dinges Dus gaat naar de les. Dus komt u maar, mevrouw. <lacht> Ze weet inmiddels wie hier komt. Zo. Mijn ja, buiten is donker. Zo dus kunnen we nou even niet zoveel mee. Hallo Just! Just even naar buiten. Gaat het goed? Ja, oké. Okay. Nou toch zo dan. Jij krijgt straks peentjes, maar nu even niet. Die, we uh, ja. Rick, die moet niet jou Rick, Rick, die moet erin. Oh er shit, hij staat er aan. Ja. Dat is wel weer een, weer een beetje jammer. Oké. Okay. Misschien kunnen jullie Sorry, ook Rick. gelijk even vertellen uh, dat er iets spannends aan doe komt. Doe maar niet dat Rick, dat is, is beter. Jawel, doe maar wel. <laughs> Sorry, nog een keer. Dat jullie ook even vertellen dat er wat spannends aankomt, wat nieuws. Oeh, er komt wat spannends aan. Oeh. Oké. Okay. Ja. Nou, Tess, vandaag hebben we gesprongen. Ja. Hoe ging het? Volgens mij best goed. Zeker wel. Ja, we hebben niet vandaag uh, echt enorm parcours gesprongen, maar vooral aandacht besteed aan balkjes draven en vanuit draf springen. Zodat we zowel jou en Tess. Uh, ja, dat ik, is ben, best ik ben gek, hè? Ja. ja. Zodat we jou en Blondie de coördinatie een beetje beter kunnen trainen. En dan, uh, ja, eigenlijk ook voor Blondie dat ze goed leert hoe ze op de sprong haar. Lichaam moet gebruiken en dat het dadelijk natuurlijk in de galop alleen maar makkelijker wordt. Ja. Zeker. Morgen heeft Blondie lekker een dagje vrij. Ja. Ze is uh, lekker vies van al het losstaan vanmorgen. Ze is gewoon grijs. Ja. Ze begint op haar uh, vierde al oud te worden. Ja. En? En? Ik ga je ook nog vertellen dat ik een heel spannend geheimpje voor je heb. Oh. Ja. Maar daar moet je nog even mee wachten, want dat ga ik je nog niet meteen vertellen. Ja. Mag je zelf ook nog een beetje in spanning blijven? Ja. Wanneer ga ik moet het wel vertellen wanneer ik het wel gaat vertellen? Ja. Wanneer ga ik het wel vertellen? Oh, wanneer ga je het wel vertellen? Of wanneer gaan we, gaan we het vertellen? Ja, daar zit ze? Um, maandag ga ik het vertellen. Aankomende maandag? Aankomende maandag. Aankomende maandag. Aankomende gaan gaan we maandag het weten. ga ik de verrassing onthullen. Oeh. Mm. Ja. Vrijdag vandaag, het is net uit school en we hebben weinig tijd, want het was altijd op vrijdag. ze dus tot half drie school en een half uur moet ze op haar pony het paard zitten voor de springles. Als ja, vandaag nou ook nog is gebeurd tijdens het ezelen ben ik achter het hek blijven haken, waardoor ik nu een hond op mijn enkel heb. Een winkelhaak, dus niet heel ernstig, maar wel vervelend. Ja. Dus zij gaat nu zadelen. Ik ga even opwarmen in de kantine. Na de springles gaan we naar de Arcoeven. En dan gaan we nog eventjes langs een winkel voor wat spulletjes. Maar dat mag wel later uit. nog een vrouw naar me toe die zei tegen mij van hoe kun je dat grote paard onder controle houden. Toen zei ik van nou ik doe het inmiddels al vier jaar. Dus ik moet het inmiddels ook wel een beetje kunnen. En vandaag gingen mijn afstandjes gingen wel goed. Want ik moest wel zes, vijf, zes tussen uh, een lijntje. En dan was het me twee keer gelukt. Dus dat vond ik echt super fijn. We gaan nu naar de Arkhoeven. We gaan Steven verhalen want ze gaat me helpen met legeerspunnen zoeken in de horstor. Ik zweef Steven, waar gaan wij vandaag heen? We gaan uh, naar de horstor nu. En gaan we longeerspullen ophalen? Want nou, ik heb natuurlijk vorige keer al wat gelongeerd En als het goed is, heb jij dat geoefend, een beetje. Ja, goed. Dus dan is het nu eigenlijk wel tijd om daar iets mee te gaan doen. Dus we hebben. Ik heb voor jou spullen besteld. Oh, wat fijn. Bij de Horst Store. Ik weet niet of dat nog een keer moet zeggen. Tuurlijk, natuurlijk, <laughs> nou, we, we hebben, ik heb uh, logeerspullen voor jou besteld. Allemaal in roze. dat is het allerbelangrijkste. Ja, dat zeker. En die gaan we dan nu even ophalen en dan gaan we daarmee aan de gang. Ja! Hallo, hallo! hallo. Hey. Hi, oh, kijk. Het klaar. Ja, kijk nou, helemaal voorbereid. Helemaal. Uh, ja, ik begreep dat jullie uh, zijn begonnen met logeren ja, van jouw uh, Dus ze hebben wat spulletjes voor je bij elkaar gezocht. In ieder geval een longeersingel en uh, touwtjes om hem daarmee bij te zetten. En natuurlijk hoort daar dan een roze longeerlijn bij. En ik dacht, uh, ik weet niet of je dat leuk vindt, als je nou niet uh, met je les gaat longeren met de touwtjes, dat je misschien je met je pony een beetje wil spelen en toch wil longeren, dat je dan een kaptoon kan gebruiken. Ja. Weet je wat dat is? Dat halster? Ja, het lijkt een beetje op een halster inderdaad, maar zoals je ziet zitten er allemaal ringetjes aan de voorkant. Dus dan kan je hem gewoon of in het midden of links of rechts vastzetten en dan kan je hem op de neus een klein beetje sturen in plaats van aan de onderkant en dan blijft hij ook mooi recht in het midden zitten. Je ja. kan er ook lekker mee wandelen, mee grazen, maar ook longeren en ook in het ros. Ja, nou gaat het gaat helemaal goed komen. Ik ga een roze voor je bestellen. Want ja, anders kan het niet natuurlijk. Met een zwarte nee. logeersweep, dan doet hij het niet. Nee. En dan um, kan Steven bij me ophalen. Ja, toch? Nee, dan heb je helemaal je setje compleet. Heel erg bedankt. Ja, heel graag gedaan. En dat je maar heel veel plezier uh, ervan mag hebben, toch? Nee.